Hi, ik ben Brit en ik ben werkzaam bij het Studium Generale van Hogeschool Saxion. Hoi, ik ben Lin. Ik werk als adviseur bij het Centrum voor Ondernemerschap. Hoi, mijn naam is Chantal Gepkens. Ik ben werkzaam bij Saxion als projectmanager binnen de business support organisatie. Mijn naam is Arno van Wieren. Ik werk nu drie jaar bij de Academie voor Bestuur, Recht en Ruimte als docent bestuurskunde. Ik ben Inge en ik werk bij Saxion bij het International Office. Ik heb me aangemeld bij Jong Saxion, omdat het net een beetje extra's biedt naast je werk. Aan de ene kant veel nieuwe betrokken collega's ontmoeten en tegelijkertijd samen evenementen neerzetten. Ik vind het superleuk dat Jong Saxion is opgericht. De reden dat ik aan heb bijgedragen is omdat ik het belangrijk vind dat we elkaar als jonge medewerkers weten te vinden. Zowel binnen als buiten je eigen academie of dienst. We hebben weer vaak op locatie kunnen zijn. Het lijkt mij ook leuk om wat meer afdeling overschrijdend andere collega's te leren kennen. De belangrijkste reden voor mij om onderdeel te zijn van Jong Saxion is dat ik het. Uh, ...gevoel heb dat er binnen Saxion ontzettend veel leuke en interessante collega's werken. Waar ik eigenlijk in mijn dagelijkse werkzaamheden nauwelijks mee in aanraking kom. Ik neem deel aan jong Saxion omdat ik ervan overtuigd ben... ...dat je geïnspireerd kan raken door gemotiveerde en jonge collega's om je heen. Die naast dat er ontzettend veel gezelligheid is... ...je ook nieuwe perspectieven bieden en verdieping op je werk. Hoe leuk zou het zijn om he, dat interdisciplinaire werken... ...waar we, waar we als Saxion natuurlijk zo op inzetten... Om dat ook in de praktijk te brengen. Lijkt je dit daar nou ook leuk? Meld je vooral aan. En wie weet zie ik je bij onze volgende activiteit.